Hallo allemaal, daar ben ik weer. We gaan pakkels neerzetten. Um, je hebt pakkels nodig om mobs op afstand te houden. Zet er veel neer, zodat er geen mobs in je uh, hut kunnen spawnen. Of in je dorp. Mobs kunnen op 7 blokken afstand van een vak op uh, spouwen. De moeten natuurlijk niet al, al niet te veel zetten. nou, de benodigdheden zijn kool, steenkool of hout kool maakt niet uit en stokken. Wat je ziet, zo, zo, nou, een fokkel gaat natuurlijk nooit uit, maar uh, je kunt ze wel slopen door het uh, blokje waar ze op staan um, uh, kapot te maken. Was deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Nou, Luca versus Minecraft. Druk op abonneren en dan op het belletje om een winkeltje te krijgen als er nieuwe video is. Doei!